Ik ben Jan Nico Appelman, lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ook voor jongeren worden in Provinciale Staten belangrijke besluiten genomen. Investeringen in onderwijs, arbeidsmarkt, toekomst van het werk, de banen in Flevoland, maar ook gewoon mobiliteit, bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Provinciale Staten, de politiek, is belangrijk bij besluiten die ook jou aangaan. De Flevolandse economie groeit hard en de Flevolandse ondernemers sturen hun producten de hele wereld over. Dat kunnen we hier zien. Maar om die groei goed vast te houden is nog veel meer nodig. Goede scholing, goede voorzieningen, excellent wonen, goede bereikbaarheid. Overal in het noorden van de provincie en in het zuiden van de provincie. Het CDA wil zich daarvoor inzetten.